Er was eens een dorp van wezens op de bodem van een kristallijn rivier. De stroom van de rivier snelde over hen allen voort. Jong en oud, arm en rijk, goed en slecht. De stroom ging zijn eigen weg, kende slechts zijn eigen kristallijne zelf. Elk wezen klemde zich op zijn eigen manier vast, aan de planten en de stenen op de bodem van de rivier. Want vastklemmen was hun wijze van leven en zich tegen de stroom verzetten was wat ieder vanaf zijn geboorte af aan had geleerd. Maar uiteindelijk zei een wezen Ik word moe me continu vast te klemmen. Hoewel ik het met mijn eigen ogen niet kan zien vertrouw ik erop dat de stroom weet waar hij naartoe gaat. Ik laat los en laat me meevoeren. Als ik me blijf vastklemmen dan zal ik sterven van verveling. De andere wezens lachten en zeiden, jij dwaas, als jij loslaat, dan zal de stroom je verpletteren en je op de rotsen doen stuk slaan. En je zult sneller sterven dan de verveling verdwijnt. Maar die ene dappere sloeg geen acht op hen en diep ademhalend liet hij los. En meteen werd hij meegesleurd en buitelend over de rotsen bijna verpletterd. Maar uiteindelijk, toen het wezen zich weigerde opnieuw vast te klemmen, tilde de stroom het vrij van de bodem en werd het niet meer gekneust en gewond. En de wezens die stroomafwaarts woonden en voor wie deze een vreemde was, riepen Kijk, een wonder! Een wezen als wijzelf, maar het vliegt. Kijk! De Messias is gekomen om ons te redden. En degene die door de stroom meegevoerd was, zei, ik ben evenmin een Messias als jullie. Het is de rivier die ons vrijmaakt, als we ons maar durven laten gaan. Onze enige opdracht is deze reis, dit avontuur.